Hallo, dit is Robin, Grote nieuwboe hier. Vandaag zijn we bij de woning gelegen aan Zuiderwoord 54. Een woning uh, gebouwd in 2000, gelegen op 140 vierkante meter. In de loop der jaren uh, vernieuwd, zoals de badkamer vernieuwd, uh, de keuken vernieuwd, toilet vernieuwd. De woning is aan de voorzijde rustig gelegen. Dat ziet u hier. We draaien gelijk door naar de woning. Nou, lopen we naar de entree. Nou, de entree bevindt zich aan de voorzijde. We komen binnen via de hal met toilet. Ziet er keurig uit, wandcloset en fontein. Alles is aanwezig. De woonkamer, heerlijk licht door de grote raampartijen aan zowel de voor- als achterzijde. Er is een keurige eikenhouten vloer. Zowel de wanden als het plafond uh, zijn gestuukt, Dus dat is allemaal super strak. De keuken met hardstenenblad, uh, vaatwasser, koelkast, oven, uh, even kijken naar de afzuigkap en een vijfpits Nou, Via de keuken tevens toegang tot de bijkeuken met de wasmachine en drogeropstelling. Daar ligt een keurige Nou, Via de openslaande deuren toegang tot uh, de achtertuin gelegen op het westen. Uh, hier kunt u s'avonds lekker genieten van de zon. Even een blik op de achtergevel. Nou, de achtergevel uh, is voorzien van een uh, zonnescherm. Zeer praktisch in de zomer, hè. zeker met een tuin op het westen. Hardhouten kozijnen, vorig jaar geschilderd, dus dat staat allemaal goed in de verf. Uh, een kunst of dakkapel over de gehele breedte van de woning. Geeft onwijs veel ruimte op de zolderverdieping, maar dat ziet u zo meteen. Nou, middels de hal in de woonkamer uh, gaan we naar de trapopgang. eerste verdieping. We zien we als eerste de badkamer. De badkamer is luxe. De badkamer is in 2009 vernieuwd met een ruime doelzoek, lichtbad, toilet en een wastafel. Dan gaan we naar de voorslaapkamer. Die is gesitueerd over de gehele breedte van de woning. Een zeer praktische vaste kast. Alle ruimte is benut. Gaan we naar de achterslaapkamer. De achterslaapkamer is eveneens wat vergroot, de nou, achterslaapkamer ook rustig uh, gelegen, geen last van verkeer. Hard houten kozijnen, grote ramen, veel licht. Vaste kast. Nou, dan gaan we middels de vaste trap naar de zolderverdieping met op de voorzolder de cv-ketel. Hier zien we ook direct het voordeel van de dakkapel. Veel licht, ook op de voorzolder. En op de zolderverdieping zijn er nog twee slaapkamers gesitueerd. Aan de achterzijde slaapkamer met de dakkapel. Geen zorg voor veel licht. Dan hebben we de voorslaapkamer. Echt een dameskamer op deze verdieping. Net als op de eerste verdieping een keurige laminaatvloer. Draai weer even om. Daar ben ik weer. Nou, bent u nou geïnteresseerd in deze woning gelegen aan Zuiderwoord 54 in Lukjebroek? Neem dan contact op met Grote Nieuwboemakelaar. Wij zijn bereikbaar op 0228 520 520. Wij zien u graag.